leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video ga ik je helpen leren voor het Engels examen. We gaan kijken naar een Engels HAVO examen en specifiek naar de tekst Cotton On. En daar zit een scanvraag bij. Hoe beantwoord je scanvragen? Bij elk Engels examen is het goed om een stappenplan te volgen. Stap 1 is oriënteren. Stap 2 is de vragen lezen. Stap 3 is de tekst lezen. En stap 4 is de vragen beantwoorden. Laten we beginnen met oriënteren. En dan zien we dat er bij scanvragen al een soort waarschuwing bovenaan de tekst hier staat. Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je zelf de tekst raadpleegt. En ook bij de vragen staat hier, lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de Bijbelhorende tekst, raadpleegt. Nou zie je in het stappenplan dat um, ik vind dat je altijd eerste vragen moet lezen. Maar nu wordt het dus ook expliciet gezegd, lees de vraag voordat je de tekst gaat lezen. En dat is omdat dit een scanvraag is. En je ziet hier aan nummer 41 dat het ook nog eens de laatste vraag is in de toets. Je ziet hier dat het een hele lange tekst is, dus het kan zijn dat je uh, uh, al ziet, oh mijn tijd is bijna om en dan sla je bladzijden bladzijde om om die laatste vraag te gaan beantwoorden, en dan zie je die gigantische lab tekst en dan schiet je in de paniek, want je hebt helemaal geen tijd om die hele tekst nog te gaan lezen. En die scanvragen zitten dus vaak aan het eind van een examen. En zo word je dus ook gedwongen om uh, de beetje tijd die je hebt te gaan gebruiken om de tekst te scannen en het dus niet om het helemaal uh, te gaan lezen. Scanteksten hebben vaak maar één of twee vragen, in dit geval uh, maar één vraag. Maar begin begint toch altijd even met oriënteren. Dus er staat wel, lees eerst de vraag, maar oriënteer je toch even op, uh, op de tekst. En oriënteren betekent alleen dat we gaan kijken naar de lengte. Nou, we hadden al gezegd, deze tekst is aardig lang. De titel Cotton On, Women's, Men's and Kids Clothing and Accessories, Return Funds and Exchanges. En waar komt het vandaan? Dit is van cottonon.com. Dus wat dit, er staat geen auteur bij, wel een bron dus, dat is deze. En wat dit dus is, is dit zijn de kleine lettertjes die je vaak niet leest van een website waar je kleding koopt. Um, ja, dus hoe krijg je je geld terug als je uh, iets wil retourneren of iets wil ruilen. Oké, okay, dan gaan we naar stap 2, de vraag lezen. Als Cotton-On een product levert dat niet aan je verwachtingen voldoet en je stuurt het samen met het aankoopbewijs op tijdgetour, dan krijg je behalve de prijs van het product zelf ook de verzendkosten terug. In welke zin in de tekst wordt uitgelegd wanneer de verzendkosten niet worden terugbetaald. Citeer de eerste twee woorden van deze zin. Oké, okay, dus we gaan de tekst scannen en we gaan op zoek naar uh, we hebben een product en we willen het terugsturen, want het voldoet niet aan onze verwachtingen. En we willen niet alleen het geld van het product zelf, maar ook de verzendkosten terugkrijgen en in de tekst moeten we vinden wanneer dit niet het geval is. Niet staat hier dik gedrukt, dus belangrijk. Wanneer krijg je niet de verzendkosten terug? Oké, okay. stap 3 is tekst lezen, maar het is lezen of scannen. En in dit geval is het scannen. En we gaan de tussenknoppen gebruiken om het antwoord te vinden. Dus the important stuff. Received something faulty. Oké, okay. dat is misschien uh, als je iets wilt terugsturen. A return and exchange policy. Oké, okay. dat komt ook in de beurt. How to return an online order in store. Oké, okay, dus je hebt iets online gekocht en je wil het in de winkel terugbrengen. En wat als je iets in de winkel hebt gekocht? Oké, okay. nou, ik denk dat we ergens in deze, deze, deze paragraaf het antwoord kunnen vinden. Dus laten we daarop gaan uh, inzoomen. En dan pakken we de vragen weer bij. Dus het voldoet niet aan onze verwachtingen. Nou, received something faulty. Faulty is wanneer iets dus uh, nou ja, foutief is of uh, wanneer iets dus niet aan onze verwachtingen uh, voldoet. Dus dat klopt al. Dus ik ga even deze uh, paragraaf lezen. If something is faulty or incorrectly described or different from the sample shown. First of all, sorry, this is our bad. We will happily meet our legal and good nature obligation, which may include refunding the purchase price and delivery charges. Oké, okay, dus hier staat al van oké, okay, je mag de, de aankoopprijs en de delivery charges terugkrijgen. En dat is waar we naar op zoek waren, want je krijgt het, uh, de prijs en, van het product zelf en de verzendkosten terug. Oké, okay. maar zouden we hier dan ook kunnen vinden wanneer dat niet zo is. Um, or providing a replacement product provided the item is returned within a reasonable time with proof of purchase. Oké, okay, dit is verder niet relevant voor, voor onze vraag. We would also love to make you a cup of tea to say sorry, but some things just aren't possible. Oké, okay, ze so proberen grappig te zijn in de kleine lettertjes. Shipping cost can't be refunded if there are other items listed on the original invoice that you aren't returning. Oké, okay, dus hier zien we eigenlijk wanneer je geld niet terugkrijgt. Dus wanneer je vijf items, vijf items hebt gekocht en je stuurt er eentje terug, dan krijg je niet je shipping cost terug. Dus we hebben ons antwoord gevonden. Citeer de eerste twee woorden van deze zin. Dus hier zetten we shipping costs neer. En zo beantwoord je dus een scanvraag. Veel succes met je examen.